Goedendag dames en heren, Peter van Wol, aangenaam. Het beeld van de wereld dat in ons hoofd zit is vertekend en achterhaald. En ik vermoed dat ook uw wereldbeeld niet up-to-date is. Dat wil ik graag testen door een vraag te stellen. Wat denkt u, geletterdheid, hoeveel procent van de volwassenen wereldwijd kan lezen en schrijven? En de definitie van geletterdheid hierbij is, een basisbegrip van taal en in eenvoudige bewoordingen je dagelijkse werkzaamheden kunnen beschrijven. Wat denkt u? 80, 60 of 40 procent. Het juiste antwoord is 80 procent, maar slechts 1 op de 5 mensen weet dat. Verreweg het merendeel geeft het foute antwoord. Ik bedoel, je kunt nog beter aan een aap vragen om met bananen met A, B en C erop te gokken. Daarmee is die aap niet slimmer dan wij, maar blijkbaar scoor je beter door willekeurig te gokken. Ander voorbeeld. 87 procent van de mensen denkt dat de extreme armoede wereldwijd de afgelopen twintig jaar gelijk is gebleven. Of dat die armoede zelfs is toegenomen. Gelukkig is het tegendeel waar. Het aandeel mensen dat in extreme armoede leeft, is in de afgelopen twintig jaar gehalveerd. Dit is het beeld dat de meesten van ons hebben bij het Westen ten opzichte van ontwikkelingslanden. Ik laat u zien dat dit beeld met familieomvang en levensverwachting niet meer klopt als je kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen 200 jaar. En let goed op, want het volgende plaatje gaat echt razendsnel. Het aantal baby's per vrouw, uitgezet naar de levensverwachting in 1800. Ieder land een bolletje en we zien veel kinderen en we worden niet oud. 200 jaar in 10 seconden en we zien onmiskenbaar overal dezelfde trend... Ongeacht regio, cultuur of religie. De levensverwachting neemt toe en het aantal baby's per vrouw neemt af. Op dit moment is wereldwijd het aantal baby's per vrouw 2,5. En dat gaat nog dalen naar iets onder 2. Het aantal kinderen per generatie is constant en groeit niet meer. En we hoeven dan ook niet bang te zijn dat de wereld gaat ontploffen door ongeremde bevolkingsgroei. Het gaat eigenlijk heel erg goed met de wereld. Ja, 10 zo'n 750 miljoen mensen leven nog in extreme armoede. En dat is natuurlijk vreselijk en die mensen moeten geholpen worden. Tegelijkertijd betekent dat ook dat het overgrote deel van de wereld een redelijk tot goed inkomen heeft. 90 wel te verstaan. En natuurlijk gaan er nog ontzettend veel dingen mis, maar in zijn geheel gaan we er met z'n allen op vooruit. Dit soort ontwikkelingen weten de meeste mensen niet. En zo lopen we met dat vertekende wereldbeeld rond. Hoe komt dat dan? Waar komen die onwetendheid en vooroordelen vandaan? Een drietal redenen. En dat begint hier. Dit is de Pannenstraat in Alfa aan de Rijn. De buurt waar ik opgroeide. Mijn ervaringen met vriendjes en familie vormden mijn wereldbeeld. Wat is wel en niet normaal? En daarmee hebben we allemaal per definitie een persoonlijke bias. Een stuk vooringenomenheid en vooroordelen die we met ons meedragen. Toen ging ik naar school. School is goed en belangrijk, maar scholen zijn ook gekleurd. Zo was mijn basisschool, protestants-christelijk. Daarnaast is het nog steeds geen gewoonte om het lesmateriaal regelmatig te updaten. En daarmee stapelen we tijdens onze schoolperiode achterhaalde feiten bovenop onze persoonlijke bias. En de derde factor is het nieuws. Als je naar het nieuws kijkt, lijkt het wel als de wereld morgen vergaat. Oorlogen, aanslagen, rampen, de ellende lijkt niet te overzien. En in de huidige digitale tijd is er meer nieuws dat sneller tot ons komt dan ooit tevoren. Goed nieuws verkoopt niet. Genetisch gezien is er ook een reden dat ons brein gefocust is op slecht nieuws. Vroeger was dat namelijk heel handig. Juist ja, in de oertijd rondliep en je dacht, Wa, het zal wel geen beer zijn... Dan was het natuurlijk mooi wel eentje. Ha! En die focus op angst, daar spelen de media op in. En zo ontstaat voor veel mensen een wereldbeeld wat op zijn kop staat. Waarbij omhooggaande trends omlaag lijken te gaan. En andersom. De moderne tijd heeft ons ontzettend veel goed gebracht. Maar tegelijkertijd maak ik me ook zorgen over onze manier van discussiëren. Want volgens mij is er het volgende aan de hand. En dit is de reden waarom ik zo graag dit verhaal aan u vertel. Kijk, er zijn uitdagingen, zoals het klimaat... maar net zo goed kansen, zoals nieuwe technologieën. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Maar als ik zie hoe ongefundeerd en ongenuanceerd er geroeptoeterd wordt... met name op sociale media... dan moeten we wat mij betreft hard werken aan een genuanceerder wereldbeeld. We moeten anders leren kijken. Evolutionair gezien zijn we gewend om op deze manier naar de wereld te kijken. Vanuit onze angsten, met een neiging om te overdrijven en vanuit één gezichtspunt kijkend. Dat was vroeger heel erg handig voor onze overleving, maar nu zit het ons in de weg. Want als je op die manier de gebeurtenissen in de wereld op je af laat komen en je past dat oude filter toe, dan ontstaat er inderdaad een beeld in je hoofd dat alles slechter wordt. De grenzen dicht moeten, we de democratie beter opzij kunnen zetten, we de EU moeten verlaten en dat de wereld binnenkort wel zal vergaan. Daartegenover hebben we het Factfulness Framework. Een framework dat nuance aanbrengt in hoe we de wereld aanschouwen en ook voorbij de waan van de dag kijkt. Factfulness staat dan ook voor de stressreducerende gewoonte om uitsluitend meningen te hebben waarvoor je sterk onderbouwende feiten hebt. Als je dit framework toepast op je dagelijkse activiteiten door angst in de juiste proporties te zien uitzonderingen niet tot norm te verheffen en trends over een langere periode te bekijken. Dan ontstaat een objectiever wereldbeeld waardoor je genuanceerdere meningen kunt vormen en betere beslissingen kunt nemen. Om Factfulness toe te passen nodig ik u van harte uit om naar de site van Gapminder te gaan om daar kennis te maken met het gedachtegoed van een van mijn helden Hans Rosling. Door vervolgens te slagen voor de Gapminder test wordt u net als ik de trotse eigenaar van het Global Fact Certificate. Ik dank jullie wel.